Hallo, het is Falcon Game. Dit is een korte update video. Ik ga even snel iets doen en. Oh, en maar gaan luisteren. Belachelijkheid. In ieder geval, um, uh, het is een korte update video, want ik ga wat dingen zeggen. En, uh, fuck. Uh, in ieder geval. Um, ja, ik ga deze week even rust, want ik ben uh, net van vakantie gekomen. Dus jullie hebben mij een beetje gemist. Maar uh, ik ga even, vanaf maandag ga ik weer fris beginnen. Ehm... Um, het komt na maandag ook weer Taventy, Taventys Weekend terug. Dus ja gewoon zaterdag, zondag, waarschijnlijk vrijdag. Misschien kunnen er een paar updates qua updates van thuis komen. Maar er komen waarschijnlijk woensdag sowieso een vaste upload. En het is natuurlijk steeds vakantie voor Ik ga nog steeds gewoon door met Robot Game. Ja, dang het. Ik ga nog steeds door met Robot Game Summertime. Dus uh, na de zomer uh, ga ik weer fris aan de bak en dat wil ik natuurlijk helemaal niet, want ik haat het. In ieder geval dit de, kort op de video, je weet wat een beetje gaat gebeuren op de game. Moet ik weer terug en zo de gewone. Uh, oh shit, Tijdens uh, TVTF, TV, weekend komt weer terug, dus uh, dit was het op dit video. Is die vast de volgende keer. Oh nee, wacht, wacht, ik ben nog niet klaar, ik ben nog niet klaar. Er uh, komen meer games, ik kom deze game, komt toevallig. Het uh, is dus gekocht in vakantie. Uh, ik weet niet meer welke winkel. In ieder geval, het uh, is Trails Revolution. Katijn, ik gaat het aangestoten. Het is Trails Revolution Golden Edition. Super vet voor de computer. Uh, maar die komt dus in ieder geval heel vaak terug. Uh, Ghost Recording Online komt ook super vaak terug. Happy Wheels komt vaak terug. En ik ga nog wel een paar dingen downloaden. Carry Snot komt ook vaker. Uh, dit is nou singleplay toevallig in deze game. Maar er komt ook heel veel uh, multiplayer. Want je kan die multiplayer spelen. Het is gewoon mijn onbekende mensen. Gewoon dikke YOLO. En fuck, weer dood, Het is een moeilijk. Level mensen, super awesome. In ieder geval, is het de volgende keer. Ehm, um, ja, gewoon na zaterdag zie ik jullie gewoon weer, is jullie waarschijnlijk maandag, dus ik zie jullie was de volgende keer. Ik zeg jullie, adieu. pa